Ja, mijn oma was voor mij een tweede moeder. Ja, ik miste haar echt. Ik denk dat het eigenlijk pas uh, sinds gisteren is gaan landen bij mij. Ik keek op Facebook. En ik keek uh, bij het eentje ergens boven, bij het wereldbolletje, of er nog nieuwe berichten waren. En normaal stond er altijd wel, Jo van Beelen heeft gereageerd. En het stond er niet. En het zal er ook nooit meer staan. was maar alles, echt waar. Mijn oma was voor mij maar alles. Een tweede moedertje. Als er wat was en ik niet bij mijn moeder terecht kon, kon ik bij haar terecht. Ja, ze zei me altijd dat ik moet stoppen met roken. En nog steeds denk ik dat ze dat van bovenaf zegt tegen me die je moet stoppen met roken is. En dat gaat ook nog wel. uit het leven naar de andere kant van die horizon je bent je nergens meer van bewust van hoe ooit die dag eens begon de wind waait door de bomen op een trieste kille dag afscheid nemen van een geliefde oma die ooit als ik het levenslicht zag Waarom worden wij geboren? Wat is de zin van ons bestaan? Als wij op één dag zullen sterven en op één dag zullen vergaan. Komt er ooit een dag dat wij willen van de dood en onze ziel bevrijd wordt van het proces dat elk leven verstoot?